Nou, dat zag er allemaal, uh, afgezien dus van die, uh, dat circulaire misschien, dat, dat je daar even aan moet uh, a, a, a wennen. Maar die concrete toepassing, uh, ik hoop dat dat, uh, dat dat wel overkomt. Dat uh, lijkt toch wel een vrij uh, uh, recht, toe, recht aan uitbreiding van het redeneren over gewoon bioprogramma's Maar ja, helaas is dit, of helaas, ik moet het net bekijken natuurlijk, maar... Dit is niet het hele verhaal. Uh, we stuiten op uh, problemen voor wat betreft, het uh, in bijvoorbeeld dit concrete geval, het afleiden van uh, deze correctheidsformule. Die zegt dat, er, dat die variabele x, uh, de initiële waarde van uh, x, gelijk is aan de eindwaarde. Het is een soort met invariante eigenschappen. Het is dus niet, want die x die verandert wel gedurende de executie van die faculteitfunctie of procedure, maar nogmaals, aan het, in, aan het eind is hij weer hetzelfde als wat hij aan het begin was. En dit is ja, een soort wat je kunt noemen een invariante eigenschap, maar dus wel op een bepaalde manier, zoals ik al net omschreven. Dat is een evident uh, geldende eigenschap, dus die moet ook uh, kunnen bewijzen. En dan moeten we dus weer de bewijsregel gebruiken. Dus dan moeten we dit bewijzen over de body, met als dit als aanname. Ja, dat was de regel. Dit bewijzen betekent dit bewijzen over de body. En in dat bewijs van de, over de body mag je dit weer als zeg maar, bouwsteentje, hè, zo noemde ik dat, als, uh, gebruiken. Oh. oh, ik dacht dat ik daar een concrete uitwerking van Nee. Ja, nou uh, roep ik maar, probeert u maar. <laughs> ik kijk er maar het schip uh, stram. Nou, laten we, laten we toch even terugkijken. Ik heb daar geen, geen slide van. Maar laten we even terugkijken van. Uh, Vergeet even al deze tussenliggende asserties. Hè. Wat we nou moeten bewijzen is dat uh, over de body, dat als z gelijk is aan x, dat na afloop weer z gelijk is aan x. Ja? En de enige aanname, het enige wat we weten over die uh, inner call, is dat als z gelijk is aan x hier, dan is z gelijk aan x daar. Als, Pre en dat is het enige wat weten. Nou, dan moeten we dat ook weer zien te passen, zogezegd. Hè. Nou, wat ga je dan doen? Nou... Als z gelijk is aan x hier, dan, voeg je, dan doe je dit. Nou dat verandert de uitspraak z is x niet. Dan doe je dit. Ja, maar hier verander je x. Ja? Dus in de uh, postconditie z is x, moet je x vervangen door x plus 1. Dus ik kijk, hier z is x plus 1. Ja, en nu? De postconditie van vak, want dat is wat het buitenste dan ook is, is z is gelijk aan x. Ja. En we hebben dan met de consequentieregel dat z is x impliceert dat z is x plus 1. Dat kan niet. Dat kan niet. Nee. He, want als postconditie, die aanname die zegt alleen als postconditie dat z is gelijk aan x. En je leidt hier af dat z gelijk moet zijn aan x plus 1. Ja, dus uh, hangen we. Dat, dat krijg je niet... Uh, dat krijg je niet voor elkaar vanuit die, vanuit die concrete aanname z is gelijk aan x als preconditie en als uh, postconditie. Ja, lastig. Hoe doen we dat? Uh, nou, we hebben al eerder gezien dat als we er soms niet uitkomen, dan uh, introduceren we maar een, uh, een regel. En uh, het idee van deze regel is eigenlijk van. Ja, in zo'n uh, aanname, die zet, ja, die, die komt niet in het programma voor, die, uh, die zet die staat eigenlijk voor een willekeurige uh, waarde, He, want het, hij staat gewoon voor de initiële waarde van x. Maar je weet niet wat die waarde is. He, die kan 0 zijn, 1 zijn en wat dan ook. Dus eigenlijk zou je voor die zet uh, uh, een willekeurige uh, waarde kunnen uh, vervangen bijvoorbeeld. Je kan z door 1 vervangen. Als 1 gelijk is aan x, dan is 1 gelijk aan x. Als dit geldt, dan geldt dat ook. En uh, zo zou je dus bijvoorbeeld ook uh, ja, z kunnen vervangen. Hè, want want z staat voor de willekeurige beginwaarde. Dus je zou bijvoorbeeld hier ook z kunnen vervangen door z-1. Als we dat doen, hè, z vervangen door 1 of zo, dat, dat, dat, dat maakt niet dat we het bewijs kunnen afmaken. Maar als we z vervangen door z min 1, ja, dan staat hier z min 1 is x. Uh, is het z min 1? Ja. Dus dan is z gelijk aan x plus 1. Ja. En dat was nou precies... Hè, wat we hier afleiden. He, als hier z is x, dan komen we hier doorheen en dan hebben we hier z is x plus 1. We hier als postconditie z, maar we kunnen ook zeggen, ja, die z is eigenlijk een willekeurige waarde. En bijvoorbeeld ook kunnen we zeggen z min 1. Dus we kunnen die z in die postconditie vervangen door z min 1. Dus, dan staat er dus uiteindelijk gewoon z is x plus 1. Dus als we in die pre- en postconditie, dus z is x... Uh, als pre- en postconditie, als, als we die z vervangen door z-1, dan krijgen we in ieder geval hier als postconditie uh, z is x plus 1. En dan kl klopt dit. Maar ook hier zien we, hier z is uh, x plus 1, dan nou, vervangen we hier x door x-1, nou, dan krijgen we hier weer z is x. En op die manier krijg je dus ook uh, hier dat, uh, dat die preconditie... Uh, dat, dat die preconditie in ieder geval dat waar uh, maakt. Want hier kom je binnen met z is x. Dus het idee is uh, dat uh, het gebruik van deze logische variabelen... die hoef je niet zo vast te pinnen op die variabelen zelf. Hij staat eigenlijk voor een willekeurige uh, waarde. En, dus met, dat en met logische variabelen bedoel je de variabelen die niet in het programma voorkomen? Ja, ja dat geldt natuurlijk niet voor x. Ik kan niet x hier vervangen door x plus 1 of wat dan ook. Nou ja, in dit geval toevallig wel, natuurlijk. He, ik zou kan ik die x door x plus 1 vervangen? Ja, dan krijg je ja. z is x plus 1. Dat ja, is gelijk dat aan wel. z min 1 is x. Ja, nou, dat en is dat hetzelfde weer als z is ja, 1. Toevallig ja, dat, dat wel. kan natuurlijk wel. Toevallig ja. nou wel, maar in het algemeen. He, en dat wordt uitgedrukt door deze regel. Mag je alleen maar logische variabelen uh, vervangen in een pre- en postconditie? En een logische variabele, zoals Hans uh, opmerkte, is een variabele, zoals dit, hè, z, die niet in mijn programma voorkomt. En hoe, hoe, waarmee mag je hem dan vervangen? Nou, met een willekeurige expressie, hè, bijvoorbeeld z-1. Maar er is wel een eis dat de variabelen uh, die in die expressie voorkomen. Uh, zijn read-only. Die mogen niet, hè, de expressie zelf mag niet veranderen, de waarde. Dat is natuurlijk wel, wel, wel, wel intuïtief. Want die set is een logische variabele. Die staat eigenlijk voor iets wat niet verandert. Hè. Dus uh, ja, je mag daar niet voor substitueren. Een term die zelf kan veranderen door de executie. En dit is weer zo'n uh, van die zijcondities. Je hebt al opgaven daarin gezien. Dan kan je weer testen. Uh, nou ja, waarom die uh, restricties nodig zijn. Uh, stel uh, dat ik dit wel toelaat, dat die Z in het programma voorkomt, nou kan ik dan een P en een S en een Q vinden en een T waarvoor de premisse waar is en de conclusie onwaar. Ja, en hetzelfde voor deze uh, restrictie. Dus dat is een, uh, ja, een typische uh, opgave voor, uh, voor het wijkcollege en dan ook een mogelijke. Uh, uh, ...opgave voor een en dan wel tentamen. Uh, dat zijn de typische uh, vragen die je kunt verwachten. trouwens nog een opmerking over het voorkomen. Want uh, S is een recursief programma, dus S kan ook een procedure aanroep bevatten. Ja. Uh, maar stel je kijkt naar S en in S wordt bijvoorbeeld een variabele X niet aangepast. Hè? Dus je zegt X is read only. Ja. Maar als je dan de procedure call ja, ja. als je de procedure, procedure call dan ontvouwt. en dan komt er opeens wel een wijziging van die x. Ja, dat is een goed punt. Ja, het is wel, uh, hier is het een beetje impliciet. Hè? We moeten teruggaan, we veronderstellen steeds gegeven een globale verzameling van declaraties. En uh, deze syntactische eisen, dat ze zet niet in het programma voorkomt en dat de variabelen alleen maar read-only zijn dat heeft niet alleen betrekking op die statement S, maar ook om die gegeven context. Dus dat betekent dat uh, Z niet in programma mag komen, Z niet in s van mag voorkomen, maar ook niet in een body van een willekeurige procedure declaratie. En in een dito voor de read-only. Ja, nee dankjewel, dat is uh, een goed punt. Dus deze condities hebben niet alleen betrekking op die statement S, maar ook uh, de bijbehorende uh, de declaratie. Nou, gaan we eens kijken. Gaat dat werken? Nou, dat heb je eigenlijk al uh, heb ik al min of meer gesuggereerd. Maar laten we nog even precies uh, zien hoe we uh, hoe dat uitpakt. Hè, we willen dus over de, de faculteit aanroep hè, bewijzen dat de, x, de initiële waarde van x uh, dezelfde is als de eindwaarde. Daartoe moeten we dus die dat bewijzen over de body. En daarmee mogen we gebruik maken van die aanname over die inner goal. Maar we mogen nou iets meer, we mogen nou wat doen met die aanname. We hebben bijvoorbeeld die substitutieregel. Dus laten we eens even kijken hoe we dat ook noteren. Nou, hier gaan we die z x er gewoon doorheen, door die L-stak. Ik krijg z is x plus 1. Nou, hoe schrijven we dat op? Uh, ja, dat doen we op deze manier. Uh, we herschrijven dat. Uh, z is x plus 1. Z min 1 is x, dat is hetzelfde. Dus in ieder geval, dit impliceert uh, dat. Nou, en dan zeggen we... Uh, dat is eigenlijk een soort met... Uh, er zijn verschillende manieren waarop je dat uh, kan doen. Uh, ik suggereer deze dat je hier even apart neerzet. Ja, merk op. He, dat deze uh, assertie, die kan ik zien als deze assertie met z vervangen door Z 1. Ja? Want dan heb ik uh, een aangegeven... Oh, wat gebeurt er? Nu heb ik aangegeven... Uh, Waar dit ding vandaan komt. He, want dit is niet strikt de aanname. De aanname was als z gelijk is aan x, dan uh, als postconditie ook z is, is. Maar ik heb het nu even aangegeven dat ik niet zo zonder meer die aanname als bouwsteentje gebruik, maar de toepassing van die substitutieregel op die aanname. En dat geef ik even als een zijopmerking: van ja, let op, deze. Deze assentie en dus ook die assentie, die kan ik verkrijgen door uh, deze assentie zetten, vervangen door Z-1. En dan zou, je, uh, nou ja, dan zou je eventueel nog kunnen zeggen: oké, okay, dit is de substitutieregel. Want ik heb nou wel uh, een geval, uh, dit is wel een geval van dat je vanuit de aanname maar één regel hoeft toe te passen om te komen tot een pre- en postconditie specificatie van die inner call die past ja, soms kan je ook nog eens een keer een consequence-regel moeten toepassen of andere regels. En dan wordt het eigenlijk nog een heel subbewijsje. Dus dan is het vaak misschien nog handiger dat, uh, dat je hier gewoon de, de neerzet wat je nodig hebt, en dat je apart nog weer neerzet hoe je dit ding afleidt, uh, hebt afgeleid vanuit uh, de oorspronkelijke aanname met behulp van welke regels. Maar in dit geval is het dus maar toepassing van één regel. Dus dat is een manier om het uh, om, om, om, ja, de, de programma nou te annoteren. En dan, nou, uh, ja, dan we dus hier vervangen x door x met 1, dus we uh, logisch gekomen z is x, dan krijgen we dat. Hier is het, z is x, die verandert niet, klaar Ja? Ja, dus hier lukt het wel, omdat we gebruik hebben gemaakt van de substitutieregel. Ja, anders zou ik niet weten. Dan uh, gaat het ook niet lukken. Dat kun je zelfs ook bewijzen, geloof ik. Dat, uh, zonder die substitutieregel kun je dat, uh, die invariantie niet, uh, niet bewijzen. Laten we nog één uh, voorbeeld uh, doen van een recursief programma. Uh, nou, jullie zullen wel gaandeweg zien dat uh, veel van die uh, voorbeelden uh, kan ik, uh, zijn verkregen door onze voorbeelden van uh, gewoon gewoon uh, om te zetten naar een recursie en dan uh, de, de correctheid uh, uh, te bewijzen over dat... Er, Correspondeerde recursieve programma's. Ja. Zo bijvoorbeeld, hè, we hebben het programma gezien: een buile statement voor het sommeren van uh, een reeks uh, elementen in een uh, array. Nou, dat kunnen we eenvoudig ja, omzetten in een teelrecursie. Uh, we hebben de bound N, en K is de teller en zo lang uh, N uh, de bound ongelijk is aan K min 1, dus we zijn nog niet aan het einde. Dan tellen we bij Sam. De kaderwaarde op. De kaderwaarde van A. De hoge kamer 1 op. En dan gaan we door de cursie Nou, wat we willen bewijzen. Is uh, dat als we sum initialiseren op 0. En we, zetten en we veronderstellen dat k initieel 1 is. Dan moet na afloop. Uh, sum, de som zijn van alle waarden vanaf i is 1 tot en met n. Ja. Oké, okay. nou, laten we eens kijken. Nou, dit is hè, een sequentiële compositie, dus we moeten een regel van uh, sequentiële compositie uh, gebruiken. Uh, ja, nou, dat is simpel, hè, want we weten als, uh, als K1 hier geldt, dan gaat de aan, natuurlijk ook K1 en we weten tevens dat zand is 0. Dus wat we nou moeten bewijzen uiteindelijk, hè, is dit. Ja, dat als k gelijk is aan 1 en soms is gelijk aan 0, dan na afloop van die recursieve call moeten som, soms even die elementen hebben. En dan met sequentiële compositie en uh, assignment axioma hebben we dus, uh, kunnen we dit bewijzen. Dus, nou, ja dit is weer een recursief programma, dus willen we dit bewijzen, dan moeten we dit bewijzen over de body. Ja. Moeten we dit bewijzen over de body. Nou, gaat dat lukken? Nou, laten we eens kijken naar de body. Ja. Dus we hebben k is 1 en sam is 0, als preconditie hier. En deze postconditie daar. Gaat dat lukken? Nou, we weten al dat k met 1 opgehoogd is. dus de preconditie k is 1, spreken we nu opeens over k die gelijk is aan 2. Ja. En, ja, en ja. k is niet een variabele die niet in het programma voorkomt, dus ja. we kunnen daar niet met de substitutieregel iets anders voor in de plaats zetten. Nee. Dus dat gaat niet lukken. Nee, nee zeker niet, hè? want als je nog, nog specifieker inzoomt, kijk, wat weten we over deze p is dus dat als k gelijk is aan 1 samen is gelijk aan 0, dan geldt na afloop dit. Ja, oké, okay, dan hebben we wel mooi als postconditie uh, dit. Maar ja, hier geldt natuurlijk nooit KS1 en soms is 0. Want die soorten, die heb je over het algemeen geüpdate ge ge En die K die heb je verhoogd. Dus hier krijg, krijg je nooit vanuit een willekeurige pre-conditie. ja krijg, uh, krijg je nooit KS1 en soms is 0. Dus dat gaat niet werken. Dus wat we moeten doen is, uh, ja, in zekere zin deze aanname, uh, uh, generaliseren. Nou ja, in hoeverre je dat precies een generalis generalisatie kunt noemen, daar moet ik even over nadenken. Kunnen we dit zien als een generalisatie van dat? Nou, de postconditie is hetzelfde. Ja. Uh, we weten dat de, als we het onderste kunnen bewijzen, uh, even ja. En je weet bovendien dat K is 1. En Sam is 0. Nou nee. Dan, Dan heb je dit. Want K is 1 en Sam is 0. Impliceert dat. dat. Ja, maar omgekeerd niet. Omgekeerd niet, ja. ja. Dus dit, is, dit kun je inderdaad een generalisatie van dit noemen. In de zin van, uh, het is een afzwakking van deze preconditie. Hè? Want dit impliceert dat. En het is niet zo dat dit dat impliceert. Dus je verzwakt in zekere zin de preconditie. En dat hadden we eigenlijk al geconstateerd. Deze preconditie is veel te sterk. Ja, want die gaan ja, juist sum en, en, en k uh, veranderen. Ja. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag... Hoe verzwak je dat ding? Huh? En... Uh, Ik bedoel, hoe komen we op de formulering die we daar Hoe komen we hier op? Ja. Ja, je kunt hem op verschillende manieren Kun Je kunt ook true zeggen. Ja. Nou ja, laten we eens kijken, waarom zou dat niet werken nou, hè, Dat is nog veel uh, simpeler. Laten we eens even kijken. Waarom gebruiken we hier niet true? Hè, dan hebben we true en hier als postconditie some. Hè? Nou ja, dan weten we direct. Naar de DENTAK. tag, dus als deze if then, if then statement uh, termineert naar die DENTAK, tag, dan, dan geldt precies die uh, postconditie. Dus dat lijkt mooi. En, en als hier true geldt, ja, dat maakt niet uit. Dat geldt natuurlijk altijd hier. Ja. Dus ze zou bijna klaar zijn. Ja, nou, ik denk, denk het niet. Nee? Nee, nee wat, wat als true op het begin van de kal waard is, moet het ook op het begin van de body waard zijn. Ja, ja, zeker. Dus precies. dan hebben we daar true. Nou, ja. true if. Nee, we hebben, je hebt nu alleen de then tag met Ja, dat. precies. Dus wat als je nou in de else tag precies. terechtkomt? Ja, want. Kijk, ja, hier staat alleen maar if then, maar impliciet is daar de L-stak. En de L-stak zegt: hè, preconditie true, als dit niet zo is, dus n is k-min 1, dan doen we de skip statement en dan moeten we bewijzen dat dit geldt. Ja, dat dat, dat volgt nou, dat, dat natuurlijk niet uit true en k is en uh, n, n is k-min 1. <coughs> Dus uh, als we de recursie ingaan, dan klopt het wel, maar uh, voor het basisgeval uh, ja, kom, je er niet, uh, kom je er niet uit. Maar ja, nu krijg je dus ook wel een hint. Want als je weet dus dat je wilt hebben dat uh, na, ook naar de uh, L impliciete L-stak moet dus dit gelden. Dus als N gelijk is aan K-1, dan moet dus uh, dit uh, gelden. Nou, dat is het bijna dat trucje voor die invariantie, want als n is k-1, nou ja, vervang dan hier gewoon n door k-1, want als, dan, als je dat als preconditie neemt, sam is de som van de i is 1 tot en met k-1, en je weet n is k-1, ja dan krijg je dit. En dat was ook eigenlijk precies eigenlijk dat trucje wat we deden van het vinden van een invariant, van in de, de while-context veranderde de upper bound door de teller. Ja, en dat doen we hier eigenlijk ook. Ja, sterker nog, dit is de invariant voor de while statement. Ja, als je terugkijkt naar deze opgave voor while statement, dan zou, zou, kun je zien dat we dit als invariant hebben genomen, waarbij we dus de upper bound hier vervangen door de teller. Maar hier introduceren net, als een uh, verzwakking van uh, de, de, deze pre-conditie. Maar in zekere zin is het natuurlijk ook zo, want uh, iedere keer voordat je de recursie ingaat, moet natuurlijk al de som de zijn van al die elementen. Net, van I uh, is 1 tot en met K min 1, dat is het uh, idee van het programma. Dus ik hoop dat je dus hier doorheen ook de uh, uh, die structuur van die wildprogramma ziet en ook toch weer de andere opzet uh, in een recursief uh, programma. Dus, nou laten we zien. Uh, nog even uitschrijven hoe dat uh, uitpakt. Dus, het, het volstaat nu eh, om dit te bewijzen. Ja? Want nogmaals. Als k gelijk is aan 1, zon is 0, dan impliceert met de regel, want dit impliceert dat. En nou, als we dit hebben afgeleid, dan hebben we dit. Ja. En dan zijn we in principe klaar. Dus dit moeten we bewijzen. Als we dit willen bewijzen met de recursieregel, moeten we dit bewijzen over de body van p. En dan mogen we voor de innercalls mogen we deze uh, correctheidsassessie zelf weer gebruiken. Nou, dat gaan we dus hier illustreren aan de hand van uh, de annotatie van de body. Dus we zetten hier uh, wat we willen bewijzen over de body. De preconditie uh, hier en de postconditie daar. Uh, en nu maakt wel expliciet dus uh, de, de impliciete L-stak. Nou, gaan we eerst de, de L-stak in. Nou, dat verandert niks. Nou, en dit hadden we al geconcludeerd. Hè? We gaan de L-stak in als N is gelijk een k-1 en de som is de som van i is 1 tot met k-1. Nou ja, dan is het gewoon evident dat deze preconditie waar is. Goed, nu dit geval bij de DENTAC, die eindigt in de, in de procedure P. Nou, het enige wat we daarover weten is dus deze pre-postconditie. Nou, die zetten we daar neer. Nou, dat past in ieder geval mooi met uh, deze postconditie van de hele EFTNL's. Want die, die moeten we laten zien dat dat ook een juiste postconditie is van de Dentac. Nou ja, dat is bedrijf mooi: de postconditie van deze inner kol. Nou, we weten dat dit wel gemaakt wordt als deze preconditie geldt, dus die zetten we daar neer. De preconditie dat zon, is, dat zon is van IS1 tot en met kwn 1 over P. Nou, en nu uh, gaan we. Fietsen we vrolijk verder, maar dan uh, zoals we dat gewend zijn over, uh, in het redeneren over waardprogramma's. Vervangen k door k plus 1. Dan krijgen we dit. Sam is de uh, som van alle waarden van i is 1 tot en met k. Nou, dan vervangen we hier sam door sam. Som plus ak. Nou, wat is dit? Dan kunnen we uh, dit uh, element... Uh, Argument van de plus naar de andere kant uh, brengen. Ja, en dan krijg je dus dat sum is gelijk aan de som van alle waarden van is 1, 1 tot en met k-1. Nou, dat volgt natuurlijk direct uit deze preconditie. Sterker nog, daar heb je dus eigenlijk deze conditie niet eens voor nodig. Hè? Als je de recursie ingaat, dan heb je eigenlijk dit niet nodig. Mm. Het is eigenlijk alleen voor wanneer de recursie uitgaat. Heb je daar bij die implicatie van sum is de som van i tot en met k-1. Nou, die daaronder staat. Niet nodig dat K uh, bijvoorbeeld uh, positief moet zijn. Stel als positief, nee, dan krijg je uh, groter dan 1. Want stel K is 0 hè. Ja. Uh, dan is de som oh, ja. leeg. Oh, ja. Maar dan doe ik plus AK. En dan doe ik K plus 1, nou, dan wordt dat 1. Oké, okay, dat kan het nog. Stel K is negatief. Stel K is K min 1. Nou, ik, ik, ik, dan, dan werkt dat niet. K min 1 plus 1 is 0. De som blijft leeg, maar ik doe wel plus k. Oh ja. Ja. Dus ja. we hebben hier nog nodig dat k ook ja. positief of groter dan of gelijk aan 0 moet zijn. Ja. Ja, klopt. Maar dat is niet moeilijk om toe te voegen. Nee, nee. nee. Want dat voegen we dan toe aan de pre- en de postconditie. Ja. Neem ik aan. Het hoeft niet uh, eens aan de postconditie te Nee, het hoeft niet aan de postconditie. Je kunt je alleen doen. Volstaat om dat toe te voegen aan de preconditie? Ja. Nee, goeie. Ja. Dus we moeten hier, uh, dus de, de aanname moeten we toch nog wat versterken. Huh? Zullen we even teruggaan? Ja. Dus we hadden de, kijk, hier hadden we het al staan inwezen. wezen. Dat maar is de lower We hadden we even he? een beetje teveel <laughs> gegeneraliseerd, zogezegd. Het uh, feit uh, dat de k uh, groter of gelijk aan 0 is, uh, of groter of gelijk aan 1, hebben we nu weggegooid. En dat moeten we meenemen. Ze zijn even wat uh, te vrolijk aan het, uh, te ruim aan het afstraailleren geweest. Ja, klopt. Goed.